Mijn naam is Lucie Guts, ik ben onderwijskundig procesbegeleider, NLP en systemisch coach, trainer en beeldcoachopleider. Nou, Nofilo heeft gevraagd of ik de specialisatiemodule beeldcoaching middels een filmpje nog een keertje wil toelichten. Nou, dat doe ik natuurlijk heel graag, want als ik ergens heel enthousiast over ben, is beeldcoaching. Ik werk ook bij het samenwerksverband de Limers. Waar ik al heel wat mensen heb mogen opleiden, wat maakt dat alle basisscholen één of twee beeldcoaches in dienst hebben? Nou, en als ik zie wat zij allemaal doen met kinderen, met volwassenen, met hele groepen, met teams, dat is fantastisch en enorm belangrijk voor het onderwijs. Op zoek gaan naar overtuigingen, belemmeringen, opvattingen, uh, goede gesprekken voeren over beelden. Uh, nou, wat maakt dat mensen wel of niet in beweging komen? Nou. Voor Nofilo mag ik ook een driedaagse daagse verzorgen en die komt eraan. En als je die, die drie dagen hebt gevolgd, dan kom je in aanmerking voor deelcertificaat 1. Deelcertificaat 1 betekent dat je al goede opnames kunt maken, goede kernanalyses kunt maken en ook al een startgesprek goed kunt voeren. Deelcertificaat 1 houdt ook in dat stel dat je wilt gaan voor de eindcertificering voor Allround beeldcoach, dat je het eerste gedeelte al in de pocket hebt. Dus dat is wel heel mooi. Dus als je nieuwsgierig bent en je houdt van coachen en je houdt van video opnames maken en je gelooft en je hebt vertrouwen in het potentieel van jezelf, maar ook van de ander, dan zou ik zeggen, kijk nog eens goed naar dat aanbod en wie weet gaan we elkaar ontmoeten. Lijkt me hartstikke leuk. Tot ziens. Bye.